We zijn hier vandaag bij recreatie op in Oosterhout en we zijn hier bezig met een borstkralcursus. Deze cursus is echt voor alle leeftijden, alle niveaus en de een komt omdat hij gewoon borstcrawl wil leren, de andere gaat een triathlon doen. Hele diverse mensen en dat maakt het ook juist zo leuk. Maar ze willen uiteindelijk één ding, dat is goed borstkral zwemmen. We zijn gestart met het programma omdat er echt een vraag lag naar het volwassen zwemles en dan met name in het borskral. Het zwemmen is ook echt een heel belangrijk en fijne sport voor de wat oudere mensen. En daarin zien we dat er vraag naar was om op oudere leeftijd toch nog wat dingen te leren. En dat kan in het zwembad ideaal. Zwemmen is heel makkelijk instappen. Je wordt in het water gewichtloos, wat maakt dat het relatief een lage drempel is om het zwembad in te gaan. Nou, dat zorgt ervoor dat we het product ook toegankelijk willen maken voor een revalidatiecentrum. Die koppeling zouden we dus echt goed kunnen maken met het stukje zorg. En daar zien wij echt wel toekomst in en zou, ja, die binding zouden we heel graag willen creëren. Ik merk dat ik het zo leuk vind dat ik uh, misschien hier wel uh, wat vaker meer in wil gaan doen. Maar de tijd zal het uitwijzen wat het gaat worden. Uiteindelijk gaat het twee kanten op. Het ene stukje is dat sporten ervoor zorgt dat er minder zorg nodig is. Nou, daar kan zwemmen een heel goede bijdrage bij leveren omdat je dat nog op zo'n lange termijn kan blijven doen. Aan de andere kant is die samenwerking belangrijk omdat wij in het zwembad ontzettend veel dingen kunnen doen. En de stap in het water maakt het allemaal gemakkelijker om te bewegen.